In en rond Ede is veel natuur om van te genieten. We kunnen wandelen, fietsen, mountainbiken en paardrijden. Ga je de natuur in, houd je dan aan de buitencode. Wees vriendelijk, geef elkaar de ruimte en minder je vaart. Hey! je verantwoordelijk voor je eigen gedrag richting de natuur en haar gebruikers. Durf een ander aan te spreken op zijn gedrag. Oh, mevrouw. Misschien bent u het niet van bewust, maar dit is een uh, singletrack speciaal voor uh, mountainbikers. Als we weer gaan wandelen, kunt u misschien beter daar op het uh, voetpad gaan lopen. Een stuk veiliger. Doe ik, dank je. Oké, okay. prettige dag verder. Sportief bewegen in de natuur doe je veilig. Dus draag bescherming. Blijf op de paden en geef natuur de ruimte.